De SMEG SR264 XG HBN is een luxe inbouwkookplaat van 60 cm breed in het roestvrijstaal. De kookplaat heeft vier branders, waarvan één wokbrander aan de linkerkant. De wok heeft een vermogen van 3,9 kW en heeft, net als de andere branders, thermokoppel vlambeveiliging. Geen vlam is geen gas. De roestvrijstalen plaat bestaat uit één deel en heeft dus geen naden waar vuil in kan gaan zitten. En dankzij de branderposities heeft u altijd genoeg ruimte op de plaat. De twee gietijzeren pandragers geven de kookplaat een stoere uiterlijk. En dankzij de automatische vonkontsteking in de knoppen gaat de vlam automatisch branden als u de knop indrukt...